Hi Mirjam Vlogt, welkijkers! Ik ben Mirjam en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. De Een beetje andere volgorde, maar dat maakt geen knap uit. Vandaag gaan jullie kijken naar Dort in Stoom. Want een poosje geleden was er Dort in Stoom. Oh, Ron de Jackie. Leuk dat je bent geabonneerd op mijn kanaal. Van harte welkom en jagertje. Uh, tenminste, ik denk dat hij zich geabonneerd heeft. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik was dus met de video van Dott in Stone bezig. En uh, toen kwam ik zijn video tegen en hij had vanaf de Dordtse kerk gefilmd. En dat was een prachtig beeld. Dus dat moet ik eigenlijk ook nog eens een keer doen. Maar hij antwoordde op mijn reactie dat dat best wel een aardige klink was en daar zie ik dan een beetje tegen op. Jagertje die heeft dat dus wel gedaan en uh, ja, die heeft daar mooie videobeelden van gemaakt. Daar ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers op. Maar goed, jullie gaan nu kijken naar de beelden die ik heb gemaakt van Dort in stoom. Doe vast een duimpje omhoog, want uh, anders ga je dat vergeten. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. En bedankt voor al jullie lieve reacties. Tot de volgende video hè. En veel kijkplezier met deze. Like a wild man, sleeping like a child, so luminous and vibrant. I'm so stranded I'm cast away And I'm not sure, sure.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 Zo, dan pas door